Ik ben uh, Zeena Magloef. ik ben 49 jaar, uh, al sinds 10 jaar loop ik hard en dat heeft mij zoveel gebracht, zoveel sterker gemaakt Goedemorgen. en daardoor ben ik uh, sindsdien ook andere vrouwen gaan uh, inspireren en stimuleren en uh, overhalen uh, om uh, ook te gaan wandelen, hardlopen. Ik ben van mening dat je ook heel laagdrempelig ontzettend veel kunt uh, bereiken. Uh, je wordt uh, sterker, uh, niet alleen lichamelijk, maar ook uh, je geest. Vrouwenvaart is een uh, ontwikkelingscentrum, een emancipatiecentrum voor vrouwen. En het doel van uh, Vrouwenvaart is uh, vrouwen te emanciperen. Te helpen bij uh, hun uh, ontwikkeling. Onze doelgroep dat zijn eigenlijk alle vrouwen die een steuntje in de rug nodig hebben, uh, die uh, uh, laagdrempelig uh, willen beginnen en het anders niet durven, elders. Uh, veel vrouwen willen of durven alleen met uh, vrouwen te sporten en niet met mannen, niet waar het gemengd is, niet waar mannen komen. Als je naar, mij, naar mijn geval kijkt bijvoorbeeld, ik ben... Ik was zes jaar toen ik naar Nederland kwam en ik beheersde taal heel goed. Ik wilde altijd al hardlopen of sporten, maar ik durfde dat nooit, omdat de sportverenigingen voor, ook voor mij uh, een drempel te hoog waren. Ik durfde niet, ik kon niet, ik had meer steun nodig. Ik, had, ik wilde me ook aansluiten bij vrouwen zoals ik, uh, zelfde achtergrond als ik eventueel. De groepen die hier wandelen en hardlopen, die genieten ook elke, elk jaar getijden. We zijn bezig met basisdingen, zoals techniek, ademhaling en alles. Maar ondertussen genieten we van de natuur. In de lente is het hier heel anders dan nu bijvoorbeeld bijna winter. Dus dat, dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan dat je ontzettend hard en snel moet gaan. En spieren moet gaan kweken. Dat is niet ons doel. Niet als eerste doel. Uh, de vrouwen die bij ons komen die vinden uh, de sportverenigingen nog net een drempel te hoog. Dus die kunnen bij ons starten, bij ons heel veel doen, ook wennen. En als ze dat op een gegeven moment kunnen of durven of willen, dan stappen ze over naar een, uh, een uh, sportvereniging in de buurt. Je hoeft niet per se... Uh, uh, te gaan hardlopen uh, drie keer of vier keer of vijf keer in de week om goed uh, in je vel te kunnen zitten want je kunt ook met wandelen ontzettend veel doen uh, Nordic walking je hebt ontzettend veel andere um, sporten of uh, beweegactiviteiten je hoeft niet per se topsporter te zijn om gelukkig te zijn.